Hoi allemaal, ik sta hier bij de Warmozierskade nummer 25 in Gouda. Zoals je misschien wel weet is de Warmozierskade heel centraal gelegen, dichtbij het NS-station en dichtbij het centrum van Gouda. En wij krijgen toch binnenkort een woning in de verkoop, namelijk deze, nummer 25. Wat maakt deze woning nou zo bijzonder ten opzichte van de andere woningen die in de verkoop staan? Nou, dat, zal ik u graag, dat laat ik u graag eventjes zien. Weer weer uitleggen. Dat, dat zal ik u even